We zijn vandaag in Leeuwarden bij het project Zeker Bewegen... ...wat wij samen met Sportschool Poelstra hebben uitgerold hier in Leeuwarden. Het is een interventie van Nieuw Nederland... ...gericht op valtraining en valpreventie... ...waarbij de oefeningen bestaan uit krachtoefeningen, balansoefeningen en valoefeningen. We hebben vanuit de Bond onze maatschappelijke verantwoordelijkheid... ...dus wij denken aan onze steeds ouder wordende medemens... En denken dat dit een mooie bijdrage kan leveren aan hun leven en welzijn. Plus dat het een mooi aanbod is voor de judoclubs om hun aanbod te vergroten. Nou, we proberen samen te werken met, met meerdere zorgpartners. Dat kunnen fysio's zijn, huisartsen zijn, praktijkondersteuners zijn. Maar ook met plaatselijke sportorganisaties die een belangrijke rol kunnen spelen in de werving. Maar ook in het vervolgaanbod. De huisartsen en de fysiotherapeuten hebben natuurlijk de doelgroep. Heel goed in beeld van wie daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, wie wel extra valtraining zou kunnen gebruiken. En wij hebben natuurlijk hier het, het aanbod. Wij hopen in de toekomst uh, dat wij het programma effectief bewezen krijgen, zoals het met een mooi woord uh, heeft. Zodat we wellicht in het, uh, in het aanbod komen van de zorgverzekeraars, wat net weer een extra drempeltje wegneemt voor mensen om deel te nemen aan dit valpreventieprogramma.